Mijn naam is Jury Hemelaar, ik ben 18 jaar, woon in Heemstede. Ik zit nu in mijn tweede jaar van Engineering Elektrotechniek. En vandaag neem ik jullie een dagje mee op de studie en beantwoord ik jullie meest gestelde vragen. Ik heb Meelopen en Open Dagen bezocht en daar sprak deze opleiding mij enorm aan. Bij Elektrotechniek ben je vooral bezig met het coderen en programmeren van zowel hardware als software. En dat komt echt overal in terug. Niet alleen bij elektrische auto's, maar ook je tv, je telefoon. Dat vind ik erg leuk. Als ingenieur kun je bijvoorbeeld werken bij verschillende industrieën of in het bedrijfsleven of bij ingenieursbureaus. En wat veel studenten ook doen, is dat ze na een studie bij de overheid gaan werken als hardware-ingenieur of bijvoorbeeld om producten uit te testen. Vlak voor mijn studie wist ik eigenlijk nog niet precies wat ik wilde worden. Ik uh, kwam in contact met iemand van de marine en die heeft me eigenlijk aangespoord om daar ook eventjes te gaan kijken. En toen uh, ja, zijn we uitgekomen op uh, officier technische dienst bij de marine. En toen heb ik meteen een studiedeal met ze gesloten. Uh, en nu betalen zij mijn studie onder voorwaarde dat ik bij hen kon werken. Zo, ik ga er vandoor. Ik heb zo'n les. Doei doei! Okay. Zo, we zijn nu aangekomen op de HVA. Dit is Jesper, mijn klasgenoot, jo. en we hebben zo'n les. Hé, hey, daar zie ik onze studiegenoot al staan. Hey, goedemiddag. In het eerste jaar heb je aan het begin van de week meestal de hoorcolleges. En later in de week krijg je dan de werkcolleges waarin je de stof toepast die je in de hoorcolleges hebt geleerd. Ja, in het begin waren de online colleges best wel rommelig. Uh, online stellen studenten minder vragen dan uh, op de opleiding zelf, waardoor je dus ook minder goed leert. Later in het jaar werden online lezers wel steeds beter. In het eerste jaar vond ik programmeren en microcontrollers het leukste vak. Je gaat dan lekker met je laptopje aan de slag met code schrijven. En met behulp van een microcontroller ga je dan je eigen elektronische systemen opbouwen. In het eerste blok ben je bezig met analoog een printplaatje ontwerpen. En nu in het vierde blok zijn we bezig met de supercomputer... Uh, uh, kan je programmeren, hier kan je je eigen programmaatje inzetten en dan doet hij precies wat je wil. In het eerste jaar valt het wel mee hoe dik ze zijn. Je hebt voor de vakken analoog, wiskunde uh, en programmeren heb je boeken. Maar ja, je moet eigenlijk gewoon een beetje denken aan de dikte van je middelbare schoolboeken. In het tweede jaar daarentegen worden ze wel dikker en zijn ze ook allemaal in het Engels. Dus, uh, maar de lessen blijven wel in het Nederlands het eerste semester van het eerste jaar ben je eigenlijk alleen individueel bezig. In het tweede semester start je met het eerste groepsproject Smart Sensors. Daarbij ga je een product ontwerpen die de samenleving gaat helpen. In ons groepje had toen een armbandje ontwikkeld die voor ouderen, dat als zij een hartaanval krijgen of dat als ze vallen, dat dan de hulpdiensten direct worden ingeschakeld en dat de deur automatisch open gaat. Zo, we hebben nu lekker pauze. Dus dat betekent? Voetballen! Voetballen! Je mag zeker de opleiding starten als je geen natuurkunde of wiskunde B hebt gevolgd. Alleen is de opleiding dan wel lastiger dan als je dat wel hebt gevolgd. Daarom wordt door de studie aangeraden om een bijspijkercursus daarvoor te volgen. Ik ben eigenlijk altijd wel goed geweest in wiskunde B. In het eerste blok was het ook voornamelijk herhaling van de HAVO. Dus voor mij was dat goed te doen. In het tweede blok werd het wel lastiger voor mij. Dus al helemaal voor de studenten die geen B hebben gevolgd... die moesten echt een tandje harder werken. Uh, technische informatica is uh, vooral een combinatie van het programmeren en aansturen van schakelingen. Ook wel embedded systemen genoemd. Uh, dit komt ook voor bij elektrotechniek. Alleen ligt de nadruk in de afstudeerfase op het ontwikkelen en aansturen van sensoren. Ik heb genoeg vrije tijd uh, na school nog. Aan het begin van het eerste jaar was het nog wel was het best wel prima te doen eigenlijk voor mij. Stof begreep ik goed. Alleen aan het einde van het jaar werd het wel iets lastiger, maar ja, ik had nog steeds genoeg vrije tijd uh, na de studie om leuke dingen te doen. Zoals uh, tennissen. Dat doe ik al mijn hele leven. Ik speel ook competities ermee. Zo, de dag is weer voorbij. We gaan nu naar huis. Hey, uh, doei hè, jongens. Zat jouw vragen niet tussen? Geen zorgen. Stel je vragen op ons Instagram. Amsterdam underscore tech